Cycle, de just-click fietsendrager. Wat heb je nodig? Een trekhaak en een beetje mankracht. Hoe doe je het? Eerst plaats je Cycle op de trekhaak. Je houdt de rug recht en duwt het onderstel naar beneden. De klik gemaakt, dan krijg je groen licht. Je duwt op de voetpedaal om de drager te kantelen. En dan aansluiten. Nu is het tijd voor de uitschuivers van formaat, de fietsbanen en de verlichting. Vergeet niet de riemen los te maken en de armen naar boven te plaatsen. Buitengewone techniek van de armen. De armen zijn afneembaar en klikken via een grijpsysteem in 1 2 3 vast aan de drager. Vast en zeker veilig. Eerste de arm der veiligheid bevestigen en de riemen aantrekken. Wil je er een extra fiets op plaatsen? Vergeet dan niet na de eerste fiets de extra houder vast te maken. Ook hier krijg je groen licht nadat je de juiste. Natuurlijk kan een antidiefstalsysteem niet ontbreken. De hele drager, net als de fietsen, kunnen allemaal klik-klak op slot. En Cycle sluit niemand uit. Hij is er ook voor elektrische fietsen. Maar niet allemaal tegelijk. Hè? Met Cycle loopt alles op wieltjes. Het is niet alleen makkelijk, maar vooral ook compact. En even belangrijk: alles is getest, getest, getest.